Dan gaan we de oefening van de omrekeningstabel nabouwen, waar dat we euro gaan omzetten in Tunesische Dienaar. De bedoeling is uiteraard, ik zal deze kolom even leegmaken, dat als ik die formule ga doortrekken via de vulgreep, dat die zelf verder gaat aanvullen. Hè. 20 euro is gelijk aan 39.300 Tunesische Dinar. Stel dat de wisselkoers van de Dienaar verandert, 2200 bijvoorbeeld, je drukt op enter, dan moeten alle getallen uiteraard mee veranderen. Hè. Goed, dat gaan we nabouwen. Dus de originele waardige gegevens terugzetten. Zo. Die oefening plaats ik bijvoorbeeld tegen de rechterkant van mijn scherm. En aan de linkerkant, jullie zien het hier, zit het nog in mijn juiste mapje. Ik doe rechtermuisknop en ik ga een nieuwe spreadsheet aanmaken. Ik begin eventjes met de naam van de spreadsheet aan te passen. Zo, de naam was altijd achternaam, voornaam en dan de oefeningnummer. Uh, 2-1 is dat. Ik noem hem omrekeningstabel. Zo. En dan gaan we beginnen nabouwen. Het eerste stukje is natuurlijk gewoon een beetje de opmaak nabouwen. Euro naar dinar. Zo. En dan tuné zie je. Met twee puntjes op de E. Jullie weten dat ik als lettertype graag Montserrat gebruik. Zo. Ik denk dat dit ietsje groter is als titel. Zo. Dat heeft een blauwe kleurtonne met de F-kolom. Dus ik ga die bijvoorbeeld... Deze kleur even geven. Het is ook een wit lettertype zie ik. Dus dan pas ik dat ook aan. Ik oh, mag misschien wat meer contrast gaan, uh, gaan toevoegen. Dan wordt het wat duidelijker. Hè? Dus zo, voilà. Mag er ook één cel van mij van maken. 1 euro. Gaan hem moeten omvormen. Nu, je gaat merken, als je hier is typt en je drukt enter, dan geeft hij er is een probleem opgetreden, want als je is typt, dan denkt hij dat er een formule moet volgen. En je wil niks laten volgen. Dus hij zegt hier, zet dan zelf een weglatingsteken. Het weglatingsteken, dat staat bij het cijfertje 4 op jullie toetsenbord. Dus ik druk escape om eruit te gaan. Ik druk op 4 voor mijn weglatingsteken, is. En als ik nu enter druk, dan werkt dat wel. De Tunesische Diner staat op 1965 voor 1 euro. Dus ik ga hier achter nog T en D schrijven voor Tunesische dienaar. Ik zie dat de opmaak een klein beetje anders is. Er moet een punt als scheiding steken tussen de duizend en de honderdtallen. Dus ik ga er opmaak, getal. Eh, als we het op gewoon getal zetten, standaard getal, gaat hij die, die punt al plaatsen. Je ziet dat er wel een komma achter staat, dus die ga ik wegdoen. Dus de decimalen eh, verkleinen. Daar, het aantal decimalen verkleinen. Voilà, en we hebben de Tunesische dienaar. Hier moeten we die tabel verder aanvullen. Dus hier komt peur. Dan eventjes niks en dan T en d. Zo. Ik ga misschien deze al klaarmaken. Ik ga de opmaak zelfs een beetje verfraaien. Ook dit is ietsje groter, zie ik. Op zich maakt dat allemaal niet zo heel veel uit. Hè? Dus even een het wit. En terug diezelfde achtergrond maar gebruiken. Zo. Um, we gaan van 1 euro tot en met 100. Maar van 1 tot en met 10 gaat al gelijkaardig. 20, 30, 40 tot en met 50 gaat gelijkaardig. En 100 een beetje apart. Dus ik begin met 1 en 2. En dan ga ik dat bereik selecteren, ik pak de vulgreep vast, zo. En ik zal dat tot 10 moeten aanvullen, dan weet ik dat 20 gaat komen. Maar 10 en 20 volgt op elkaar, en dan kan ik weer doortrekken tot aan 50. En de laatste is 100. Je ziet dat hier geen euro bij staat, dus ik duid de tabel aan. Ik maak, kies opmaak, getal, en je kan hier kiezen voor valuta. Wat je ook had kunnen doen, is dit aanduiden en van boven op het euro teken drukken. Als je dat drukt, ga je zien dat de euro's toegevoegd worden. Of die, dat euroteken nu aan de linkerkant staat, dat maakt hier helemaal niet uit eigenlijk. Hè? Dus wat hebben we nog nodig? We hebben dat is-teken nodig, dus dat was aanhalingsteken is. Dit kan je ofwel Ctrl+C c en dan zo aanduiden en Ctrl+V v drukken. Of, omdat hij toch niet weet hoe dat ermee moet rekenen, kan je in dit geval ook de vulgreep gebruiken. Denk eraan, de vulgreep het eigenlijk alleen om te tellen. Maar omdat hij hier niet mee kan tellen, kopieert hij het gewoon. En hier moet de uitkomst natuurlijk komen. Ik zie dat we hier dezelfde kleurtjes hadden moeten aanduiden. Ik dacht dat het deze was. We gaan hem ook weer terug centreren, zie ik. Het is-teken moet in het... Oei, die heb ik al gedaan. Het is-teken moet in het wit. Zo. En nu gaan we die moeten omvormen. Ik zie dat hier wel een ander kleurtje zit. Een oranjeachtig kleurtje. En er staan ook lijntjes rond. Ja, ik zal de lijntjes ook plaatsen. De randen. Voilà, dan komt erop neer van uh, de formule nog te gaan plaatsen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Hein? Je drukt is. Hoeveel euro heb je nodig? Maal op je toetsenbord. Wat is de wisselkoers? En dan druk je op Enter. En je gaat dat krijgen. Nu, ik zie nog twee dingen. Eén, hij zet er nog een euroteken bij. En twee, um, Buiten de opmaak ga je ook merken dat als je dit nu naar beneden trekt, ik zal het dan even doen: hè. je trekt het naar beneden dat je fouten gaat krijgen. Waarom? Het was altijd de, de opdracht van mij: kijk na wat er fout gaat. Gedrukt op eentje waar dat het fout gaat. Gedubbelklikt in Google Drive en je gaat zien: die 3 euro die klopt, want we hebben dat twee rijtjes naar beneden getrokken. Maar hier, die uh, Tunesische wisselkoers is ook twee rijtjes naar beneden gesprongen, Dus die probeert nu drie maal t en d te doen. En dat kan die natuurlijk niet. Dus we moeten ervoor zorgen dat in onze oorspronkelijke formule deze cel, de paarse cel, d3, nooit d4, d5, d6 mag worden. Dus de drie gaan we moeten vastzetten. En dat kan je uit de les. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier ons voor zorgen, ik zal dit even wegdoen. want dat is misschien niet zo super duidelijk. Ik zal het ook allemaal wat vergroten. Zo. Ik denk dat ik bij weergeven in en uitzoomen dat ook weer even 125 kan zetten voor jullie. Dus wat is de opdracht? Hierin moeten we gaan zeggen, de 3 mag nooit 4, 5 of 6 worden. Dus ik zet een dollar teken voor de 3, dan zet ik hem vast. Ik kent dat als absolute of relatieve celverwijzing, in dit geval absoluut. En als ik nu die formule naar beneden trek, dan ga je zien dat die het wel juist berekent. als ik er zo een dubbel klik, dan ga je zien, 20 euro maal 1965 geeft je die, die uitkomst. Wat moet ik nog aanpassen? Dat euroteken moet er ronduit, dus een zeven zoeken, naar getal. Ik ga er een gewoon getal van maken. Zo. Ik kan natuurlijk de nulletjes nog wegdoen, dus ik denk minder decimalen. En eigenlijk is mijn oefening af. Als ik nu hier 2250 of zo van maak, dan moet mijn hele oefening aangepast zijn. Voilà, ik doe even ongedaan maken van boven. Daar staat hij. En dan is mijn oefening klaar. Dus dan jullie.